Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam, de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, dit is dus niet veranderd, maar de video's die ik de afgelopen dagen geüpload heb, zijn wel anders. En ik ga je nu uitleggen waarom dat is. Ik heb namelijk bedacht... Nee, hoe ga ik dit brengen? Hoe ga ik dit brengen? Zoals jullie misschien wel weten, vind ik het editen van video's heel erg leuk om te doen. Zeker van video's met mooie beelden van het wandelen, van het varen. Maar die video's zijn vaak heel lang. En het editen duurt vaak heel lang. Waardoor ik dus last van mijn nek en mijn schouders krijg. Ja, dus het allerliefste wat ik nu doe... Daar uh, moet ik eigenlijk even mee stoppen. Maar goed, ik wilde dus eigenlijk de maand januari even stoppen met het editen van video's. Vandaar dat ik heb gekozen om die korte video's online te zetten. Uh, op YouTube noemen ze dat tegenwoordig shorts. Dat schijnt helemaal uh, hip te zijn, dus ik denk nou, als uh, echte YouTuber moet ik daarin mee nee dat dacht ik niet ik dacht dat was een mooie uitkomst voor mij hoef ik niet zoveel te editen korte video's waarin ik een beetje meer interactie heb met jullie want ik stel een vraag en de volgende dag krijg je het antwoord ik wilde namelijk wel blijven uploaden maar geen lange video's dus die shorts waren een, een goede uitkomst en ja ik, ik hoop dat jullie dat leuk vinden voor nu want ja, dit is in ieder geval wat ik de hele maand januari ga doen. Er komen echt wel weer mooie beelden aan. Want ik heb ook een GoPro besteld. Oh, ik heb een GoPro besteld. Ik heb echt een officiële GoPro besteld. Ik ga namelijk op vakantie naar Indonesië. Vele van jullie weten dat misschien al, maar ik ben ontzettend aan het sparen om daar naartoe te gaan. Uh, want het is mijn achtergrond natuurlijk. Mijn moeder komt daar vandaan en ik wil daar echt Enorm graag naartoe. Maar dat worden dus hele mooie beelden. Ben ik bang. Nee, ik ben ik niet bang voor. <laughs> maar dat worden wel hele mooie beelden met een GoPro. En dat is ook een van de redenen waarom ik een GoPro heb besteld. Die GoPro is mede mogelijk gemaakt door Belinda en Herma van Band Meets Choir. Ik heb daar uh, geholpen om de video te editen. Ik zal die video even daar linken. Ja, ik heb daar een, uh, een, een giftcard voor gekregen. Dus die heb ik besteed ja meer kan ik er niet van maken dit is dit is even waar jullie het mee moeten doen en ik hoop dat jullie gewoon uh, blijven of ik hoop dat er nog meer mensen bij komen dat is nog veel beter natuurlijk Nou, wat gaat er dus veranderen in dit jaar in ieder geval de maand januari ga ik die shorts uploaden door de week dus in het weekend niks en in februari hoop ik dus weer elke zondag om 7 uur s morgens een video te kunnen uploaden. Ik hoop echt enorm op jullie support. Uh, ik blijf in contact met jullie door die shorts. En ik hoop dat jullie in contact willen blijven met mij. En dan zeg ik tot een nieuwe short of tot een nieuwe video. Doodles!